Goedemiddag, heer John van ProTech. Vandaag Squingle VR. Squingle is eigenlijk wat je moet denken aan een soort zenuwspiraalspel, Maar dan in VR. Dus ook 360 graden, je kan het helemaal buigen. En hier zie je al dat je het hele rondje door de baan moet leiden. En daardoor kom je uiteindelijk bij je goal. Leerlingen zijn er ook zo op die manier mee bezig. Klinkt vrij simpel, het begint ook wel heel simpel. Maar daarna gaan we aan de gang met roterende delen en moet je zorgen in allerlei situaties om juist uh, dat ding daar te krijgen waar die moet zijn. Uh, dat kan je in je eentje doen, maar je kan ook iemand met een iPad ernaast zetten en die kan aanwijzingen geven wat misschien de beste weg is of de beste tactiek is om bepaalde levels uit te spelen. Squingle VR.